En wij maken iedere gedachte krijgsgevangenen om haar aan Christus te onderwerpen. Als christenen hoeven we niet elke gedachte die in ons hoofd opkomt te accepteren. In plaats daarvan zouden we elke gedachte aan de maatstaf van de Bijbel moeten meten, zoals de tekst van vandaag ons vertelt dit te doen. Hier is een praktisch voorbeeld. Als iemand je kwetst, neem dan gelijk het besluit dat je niet tot in lengte van dagen boos op hem of haar zult zijn. Want dat is een van de mogelijkheden die Satan gebruikt om zaadjes van bitterheid in jou te planten. In plaats daarvan kun je het negatief denken verwerpen en weigeren omdat dit jouw vrede en vreugde ontneemt. Wend je tot God en zeg... Vader, ik heb uw kracht nodig. Door geloof kies ik ervoor uw genade te ontvangen om diegenen die mij hebben mishandeld of onrecht hebben aangedaan te vergeven. Ik vraag u om hen te zegenen en mij te helpen om verder te gaan met mijn leven. In Jezus' naam, amen. Laten we samen bidden. Heer! Ik wil alleen gedachten accepteren die in lijn zijn met uw manier van denken en spreken. Waarschuw mij wanneer de vijand een slechte gedachte in mij doet opkomen, zodat ik kan doen wat uw woord zegt en deze gevangen neem in gehoorzaamheid aan u. In Jezus' naam. Amen. Bedankt voor het luisteren. Ben je er morgen weer bij?